Oké, okay. punt naar je toe, dan dubbelvouwen en klappen papier samen. Nog een keer. Wordt dit een kraanvogel? Dubbelvouwen maar weer. Dit is duizend keer. Maar stel dat de Japanners gelijk hebben. Na duizend kraanvogels mag je een wens doen. Zo beweeg je alleen je vingers. Kan dit niet staand? Weet je hoeveel uren je op je krent zit als je er duizend moet vouwen? Denk je dat je gezond wordt van zoveel zitten? Ga staan! Bonjour! Welkom bij deze documentary van de recovery van Emma. Or not. you mm -hmm.